Uh, en we gaan gewoon van start. Dames en heren, uh, van harte welkom bij de eerste aflevering van dit gloednieuwe webinar-serie van Young Capital in samenwerking met uh, MT en Sprout. De coronacrisis is nu eenmaal een feit, maar ja, we hoeven niet bij de pakken neer te gaan zitten. Uh, liever kijken we positief vooruit. In het komende uur geven we je praktische handvaten over uh, hoe je nou effectief kunt werken met teams op afstand. Mijn naam is uh, Remy Gielen, ik ben hoofdredacteur van MT en Sprout. Naast mij zit uh, Elbrich, uh, Elbrich Badstra, HR-directeur van uh, Young Capital. Ja. Ontzettend fijn dat je er uh, vandaag uh, bij bent. En uh, Goli Vink. Goli Vink is uh, uh, digitaal transformatie expert en auteur van het boek Leidinggeven op afstand. Zeker. Die je uh, begin dit jaar hebt uitgebracht, geloof ik. Vorig jaar. Ja. Vorig jaar. Vorig jaar. Uh, nou, dat is uh, geweldig, want dat is het onderwerp waar we vandaag op zullen inzoomen. Er is vandaag uh, veel uh, tijd uh, voor vragen van jou, de kijker. Stel ze dus. Vooral in het chatvenster. En onze moderator, je hoorde er net al eventjes, Evelien de Praal. Die zal de meest vervangende vragen uitkiezen voor in de uitzending. Dus we blikken daar vaak op terug. Dus blijf die vragen alsjeblieft stellen. Uh, Elbrig, allereerst even met jou beginnen. Uh, we zitten hier op het hoofdkantoor van Young Capital in, uh, in, uh, in Hoofddorp. Normaal gesproken bruist het hier van de energie. Ja. En er is nu bijna niemand. Hoe raar is dat? Ja, dat is heel raar. Een soort van slechte film. Ja, dat ja. is gek, gek om, om mee te maken. Ja. Hoe... Heb jij het georganiseerd? Ben je nog vaak hier op locatie? Want het kantoor is niet dicht, hè? Je kan nee, er binnenkomen. je kan binnenkomen en er werken hier ook nog mensen. Uh, en uh, ik heb samen met mijn vriend te zorgen voor uh, onze tweeling van twee. Dus wij werken in shift, want mijn vriend heeft ook een fulltime baan, ik ook. Dus uh, ik ben hier ongeveer een minuutje of half, twaalf, twaalf uur, uh, want dan uh, begint zijn shift. Ja. Uh, dan ga ik uh, wel uh, de deur uit. Uh, en dan ga ik uh, naar kantoor om uh, met, uh, met mijn collega's zeg maar, in overleg te gaan. Via of Hangout, Zoom of whatever. Maar ik vind het wel heel prettig om hier op kantoor te zijn. Om de mensen die er zijn ook uh, uh, nou, te woord te kunnen staan. Op, op afstand krasen. in de ogen. Ja, inderdaad. De anderhalve meter uh, afstand die is er zeker. En die kunnen we ook nu wel waarborgen. Uh, nou, je ziet ook hier allemaal stickers op de, op de, op de vloer, et cetera. Dus uh, het, het, er is een veilige werkplek. Dus je kan uh, gewoon op kantoor komen als je dat wil en uh, als zo niet, dan uh, kan dat vanuit huis. GONNIE, je, uh, uh, je, um, uh, je hebt vorig jaar het boek uh, leidinggeven op afstand ja. geschreven. Had je een soort uh, <laughs> visie, <en> bol. <laughs> ja, had een glazen bol waarvan je dacht dit is het moment. Nou, de, ik werd uh, de, door de uitgever gevraagd of ik dit boek wilde schrijven. Want wij helpen organisaties rondom flexibel werken, digitaal werken. Mm -hmm. Dus dat is natuurlijk een hot thema. Dus je zei, ja, dat het boek er komen, wil jij het schrijven? En dat heb ik natuurlijk Jaap gezegd. En, ja. uh, maar ik had natuurlijk dit niet kunnen bedenken. Merk je uh, ook uh, een piek in, de, in het aantal bestellingen op dit moment? Jazeker wel, ja, ja, ja, ja. En ik heb uh, onlangs met uh, een aantal andere auteurs van de uitgever... We hebben een nieuw boekje geschreven, Never Waste a Good Crisis, ja, met allemaal tips rondom crisis management. Uh, binnen twee weken, allemaal op afstand, dus dat was ook een bijzonder projectje. Supersnel. Ja. Je uh, hebt uh, een bedrijf, uh, uh, noem heel eventjes de naam nog een keer. Work21. Work21, dankjewel. Uh, jullie hebben een prachtig kantoor uh, in Groene Kanda bij Utrecht. Een prachtig staart, een uh, uh, uh, mooi pand. ja. Hoe, hoe doe jij dat? Hoe heb jij het georganiseerd? Ben je daar nog veel op kantoor of werk je vooral vanuit huis? Nou, Wij, deden natuurlijk allemaal, wij doen projecten bij klanten, voor andere management. Dus dat doen we altijd op locatie bij de klant. Mm -hmm. Dus wij zijn weinig op kantoor. Dus we hebben in dat hele mooie grote landhuis in Groene Kan één kamer. Ja. Uh, waar we zes werkplekken hebben, maar we zijn daar heel weinig. Dat is ook de bedoeling. Uh, en nu ook eigenlijk, het pand is nagenoeg leeg. Uh, dat is wel jammer, want we zijn begin dit jaar naar naartoe verhuisd. En we hebben onze kamers mooi ingelicht. Ja. Uh, ik ga er wel geregeld naartoe. Ik woon in Vianen, dus ik woon redelijk dicht bij Groene Kan, Want ik vind het wel fijn om daar te werken en het is wel lekker rustig. Uh, en zo nu en dan zie ik een collega en die gaat dan in een andere ruimte zitten, maar de meeste mensen werken vanuit huis. Ja, er is veel gaande in deze tijd. Um, jullie zijn een grote organisatie, Young Capital. Uh, ja. uh, 1300 medewerkers, hey, give or take. Die hebben heel erg veel mensen uh, uitgezonden bij heel veel partijen. Ja. Uh, de, de, een crisis komt op je af. Hoe... Kijk je daar vanuit je HR-bril dan? Hoe, hoe acteer je daarop? Nou, om voorop te stellen, ben ik aangenomen om een grote groei te genereren binnen het bedrijf en om het bedrijf groot en sexy te maken. Nou, ik denk dat dat zeg maar gaandeweg goed gelukt is en dit is een enorme kink in de kabel. Um, wat uh, als je gaat kijken naar hoe komt het op je af, het is natuurlijk plots klap zeg maar, over ons heen gekomen. Dus uh, dan komen er overleggen om te zeggen hoe gaan, we dit, hoe gaan we dit doen? En dat zijn multidisciplinaire overleggen natuurlijk. En dan heb je een financieel component, een HR-component, maar een component. van allerlei componenten die dan samenkomen. Dus het is niet zozeer alleen een HR-ding van oh god, nou, hoe moeten we dit hoe moeten we dit uh, aanvliegen? Maar het is een team effort waarin je alle componenten mee moet nemen. Um, uh, voor ons, uh, ja, wij zenden mensen uit inderdaad, we hebben opdrachtgevers waar mensen werken, maar we, onze eigen medewerkers, we hebben best wel een heel erg ingewikkeld speelveld van kandidaten, opdrachtgevers, eigen medewerkers en dat zijn allemaal communicerende vaten. Dus wat er gebeurt bij opdrachtgevers uh, heeft effect op onze interne organisatie en andersom. Wat, wat, wat uh, zijn nou vragen die je veel al binnenkrijgt? Zo'n crisis komt op je af, mensen moeten in één keer gaan thuiswerken, je hebt een jonge organisatie, dus ja. veel mensen werken misschien nog vanuit een studentenkamer of ja. eerste wat kleinere huis. Ja. Wat voor vragen komen er dan bij jou binnen? Nou, het faciliteren van het thuiswerk, dat was echt zeg maar eigenlijk best wel heel snel gefixt. Want onze IT afdeling, die heeft dat heel erg goed voor elkaar. We zijn overgegaan in Google te werken, dus we konden eigenlijk best wel heel snel on remote werken. Um, maar wat er op je afkomt is, hoe gaan we nu zeg maar, het teamgevoel uh, creëren? Hoe gaan we samenwerken? Hoe gaan we uh, de output die we altijd genereren, hoe gaan we die nog steeds behouden? Um, nou, uh, hoe gaan we intakes doen met onze uitzendkrachten? Nou, allemaal dat soort dingen. Dat kan natuurlijk allemaal virtueel en allemaal online. Maar het groepsgevoel en het overleg even met je collega naast je om te zeggen... Hmm, wat vond jij eigenlijk van die medewerker, van je uitzendkracht? Denk je dat die match met die opdrachtgever... Dat is natuurlijk die hele kleine uh, sense-checkjes die, die vallen weg. Um, dus het, het leiding geven aan, aan mensen op afstand: um, leiding geven is faciliteren, werk faciliteren. Mm -hmm. En iemand prikkelen om het beste uit zichzelf te halen. Dus dat verandert niet. Alleen de vorm verandert. En de vorm is dat je virtueel achter je laptop, uh, via Hangout, of wij gebruiken dan Hangout, mm -hmm. uh, mensen uh, probeert te prikkelen om het beste uit zichzelf te halen. Terwijl ze in hun eigen omgeving zitten. Dus er zitten heel veel dualiteiten in. Ja, um, dat, dat wil ik ook even op aanmaken, Gonny. Hoe anders is leidinggeven op afstand ten opzichte van fysiek leidinggeven terwijl... ...mensen over het algemeen toch een beetje op de werkvloer om je heen dartelen. Ja. Hoe, ja. Hoe daadwerkelijk anders is het? Nou, het is eigenlijk wel precies wat jij zegt, inhoudelijk is het eigenlijk niet zo anders. Leidinggeven, leiding geven. Alleen je moet het opeens allemaal virtueel gaan doen, dus het contact is anders. Ja. Hey, je, kan, uh, je ziet natuurlijk uh, als je video beeldt of met zo'n hangout of met teams. Dat is helemaal je... waardeloos. Je kan elkaar niet eens echt goed aankijken. Er mist natuurlijk een hele hoop ja. non-verbale communicatie. Ja, dus je zult dat op een andere manier doen met elkaar en iedereen moet er aan wennen. We waren natuurlijk ook niet gewend om op die manier te werken. En ik denk inmiddels zijn we natuurlijk zoveel weken verder dat mensen het ook al meer gewend zijn. Hè? Dus sollicitatiegesprekken, intakegesprekken, we doen het allemaal op afstand. Mm -hmm. uh, mensen missen het fysieke contact, eh, want ik denk dat ze uiteindelijk naar NN toe gaan. Uh, maar het vraagt echt schakelen en ik merk veel leidinggevenden hebben ook te maken met een stukje crisismanagement en de zorg voor hun team. Ja. Dus er komt echt veel op iedereen af. Juist nu heb je die heel veel, die leidinggevende capaciteiten, die zijn juist nu heel nodig omdat mensen uh, onzeker zijn, angstig zijn, uh, niet goed zich kunnen verhouden ten opzichte van collega's. Mm -hmm. En dan moet je werken met een virtuele wereld waarin je inderdaad heel veel non-verbale componenten mist. Daar haal je heel veel informatie vandaan. Empathie is toch in de virtuele wereld best wel heel lastig om iemand anders te lezen. Mm -hmm. Dus uh, dubbel zoveel complimenten voor de mensen die nu op afstand zeg maar, leiding geven. Uh, want het is gewoon een hele moeilijke situatie. Het vereist heel veel uh, van je capaciteit. Ja, we gaan het er zo meteen over hebben. Nou, wat nou handvaten zijn, hoe je daar goed mee om kan gaan. En wat, uh, wat nou praktische tips zijn om leidinggeven op afstand goed te faciliteren. Ja. Maar ik ben allereerst benieuwd of uh, we al vragen van uh, de kijker binnen hebben gekregen. Daarvoor nou, kijk ik even naar onze... Moderator, Eveline. Ja, Uco van Veen is benieuwd wat Eldrich in deze periode anders doet qua leidinggeven. Even nadenken natuurlijk. Uh, ik doe eigenlijk niet zo heel veel anders. Wat ik al net al zei, ik, ik ben een faciliteerder. En ik vind het heel belangrijk dat het goed gaat met de mensen waarmee ik samenwerk. Dus mm -hmm. mijn HR-team. Dus ik, uh, ik tune wel vaker in. Hoe is, het met je, hoe is het met je gezin? Ik werk met veel dames samen die allemaal of een heel jong gezin hebben... of een net iets ouder gezin hebben. Met pubers of met, uh, met kleuters, peuters. Dus uh, uh, werk-privébalans is daarin heel belangrijk. Ik vind het heel belangrijk om te weten of het goed gaat met ze. Hoe ik ze ja, kan hoe, helpen. Hoe belangrijk is dat aspect om ook die persoonlijke vraag te stellen. Dus niet alleen maar over die KPI's te hebben. Oh, maar het is dat die die die vraag die komt als eerst. Ja. Hoe is het met je? Hoe gaat het? Hoe hoe werkt je het allemaal bol? Uh, en lukt het? En waar kan ik je bij helpen als het niet lukt? Hoe kunnen we kijken naar de prioriteitsstelling? Uh, dus mijn, mijn leidinggevende uh, um, aspecten zijn niet veranderd. Alleen ja, heb je verschillende multimediale manieren om in contact te komen. Dus ik bel vaak met, uh, met uh, nou, de meiden, zoals ik ze noem, ja. uh, om even in te tunen. En soms is dat in de avond en soms is het in, in de ochtend. En soms hebben, ze, we, hebben we niks aan elkaar te vertellen. Maar het is belangrijk om dichtbij mensen te blijven. Ik, of, ja, ik of, zie ook. Ik ben benieuwd weet je dat bellen daarvoor ook al? Ja. Zie, want daar zit veel verschil in hè? ik spreek ook veel lijnengevende mm -hmm. en zeg ik bel eigenlijk alleen maar als ik echt een inhoudelijke nee. vraag heb. Ja. Uh, hè, dus, nou ja, ik, ik heb dat ook, dat ik gewoon wel mensen bel en zeg, hoe gaat het nou met je? Wat, ja, maar wat zegt de theorie daarover? Help ons daar nou, mee. Het, het is wel belangrijk dat je goed op elkaar afstemt. Dus dat mensen wel echt eerst verbinding maken voordat je het ook over de inhoud hebt. Ja, en heel veel leidinggevenden zijn toch, toch veel op die inhoud afgestemd. Ja, maar heel veel mensen zijn druk. Die dat hebben dat het gevoel van, ik, moet, ik zit op de klok, ik moet nog twintig telefoontjes doen. Um, maar dat die tijd nemen om dus ook persoonlijk contact te maken, even die vraag te stellen hoe het gaat, is dus... Cruciaal. Ja, want ik denk dat wat mensen nu nodig hebben is dat het veilig is en dat er vertrouwen is. En dat mm -hmm. je vertrouwen voelt van jouw leidinggevende. En dat je met elkaar hier goed doorheen komt, dat je de schouders eronder zet. Ja, Dan moet je op afstemmen met elkaar. En als je het daar niet over hebt uh, en iemand zit met schreeuwende kinderen of uh, hey, met uh, stress thuis. ja, Dan heb je nooit inhoudelijk ook een goed gesprek. Dus als je dat niet doet en je houdt er geen rekening mee, ja, dan gaat het natuurlijk van alles mis. Even kijken of we nog een vraag hebben binnengekregen. Ja, ik heb nog een best wel praktische vraag van des duizend binnengekregen. gekregen. Hij zegt, best of hij of zij, ik weet niet, zegt wij zijn urenschrijvers, hoe motiveer ik mijn medewerkers als er minder klantenwerk is om uren te steken in zaken als acquisitie en kennis opdoen? Ja, dus eigenlijk is het voor mij zo'n vraag, als ik het kan samenvatten, hoe krijg je medewerkers gemotiveerd om ook werk misschien op te pakken buiten je eigen takenpakket? Als er nu minder werk voor handen is, wat je eigenlijk voor bent... Aangenomen. Dat is een heel actueel thema ook binnen ons bedrijf. Uh, er zijn natuurlijk, wat ik net vertelde, we hebben een afhankelijkheid van opdrachtgevers en, en, en, en kandidaten en onze eigen medewerkers die communiceren in de vaten. Uh, en dat kan betekenen dat er werk weg komt te vallen, maar dat er ergens anders werk verschijnt. En dat, uh, dat we mensen vragen om die flexibiliteit op te brengen. Um, dus uh, volgens mij gaat het om dat, we het dat je het collectief moet aanraken. dat je samen zeg maar, uh, deze hele situatie, uh, dat je samen de schouders eronder zet. Ja. En in welke verschijningsvorm dat ook is. Iedereen in de basis, daar geloof ik heilige in, wil zich nuttig maken voor een bedrijf waar je voor werkt. Uh, dus uh, kun je ook wel dingen aan mensen vragen om, om zich nuttig te maken. Om te zeggen, joh, zou je dit willen doen of zou je dat willen? Want het effect daarvan is dat. Dit Precies, niet want een befaamde uitspraak van uh, trainer, Remco Klaas, is altijd: mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. Ja. Dus hoe zorg je ervoor dat je ze daarin wel meeneemt? Dat het niet iets is wat wordt opgelegd van bovenaf. Nou, om heel eerlijk te zijn uh, werk ik met een uh, vrij jonge populatie. Die wil heel graag, die wil heel graag nuttig zijn. En, en zeker ook voor dit bedrijf uh, te werken. Dus. Um er is bijna geen moeite nodig om te zeggen, joh, dit zijn misschien een hele relevante, zijn relevante werkzaamheden om het bedrijf verder te helpen. Dat komt uh, vanuit de mensen bij ons uh, terecht. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je bij een ander bedrijf werkt, dat het wat meer uitleg behoeft. Om te zeggen, als, de, als we deze acties neerzetten, dan uiteindelijk komen we op deze manier uit de crisis. Wat weer veel beter is voor het voortbestaan van het bedrijf, wat we uiteindelijk allemaal willen. Dus ik denk dat je heel goed moet uitleggen waarom je dingen gaat vragen van mensen. Is het misschien ook zo dat het juist in deze situatie makkelijker is om mensen eh, hun taak, een andere taak te faciliteren? Omdat dat op afstand werken uh, je zoveel tools tot je beschikking hebt, Ronnie? Uh, nou, dat denk ik. Maar, maar ook op jou aanhakend. Hè, wat, je, wat je ziet is, we hebben nu te maken met een soort crisis die buiten ons allemaal ligt. Mm -hmm. dus, dus we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. En dat voelen medewerkers ook. Hè, de organisatie waar ze werken staat ook voor... ...ongelooflijke uitgaan, uitdagingen en dingen die we gewoon niet hadden voorzien. Ja. Dus dat maakt dat het echt anders is dan, denk ik, een financiële crisis. Ja, en, en het is wat, niet wat, de schuld van iemand in het bedrijf dat nee, het slecht gaat. Misschien nee, helpt dat nee. daarin wel ook. En ik denk wel dat, hè, wat jij zegt, voor, voor leidinggevenden is het ongelooflijk belangrijk... ...dat ze uh, zich ook kwetsbaar laten zien. Dat ze ook laten zien dat dat ook wat met hun doet. En dat je dus met z'n allen dat moet doen. Uh, en die kwetsbaarheid, die zorgt ook voor vertrouwen. Uh, en dat je met elkaar eigenlijk maximaal aan het leren moet om te kijken... Wow, welke uitdagingen gaan we aan en wat gaan we oppakken en doen uh, in de breedte. Dus dat betekent ook andere dingen oppakken dan je misschien gewend was. Uh, uh, en een leidinggever die ook experimenteert en uitprobeert en, en met elkaar leert... dus daar ook ruimte voor biedt, uh, creëert dat ook in een team. Ja. Uh, ik wil, dus ik wil zo helpt. meteen hebben over leiderschap één op één. Hoe, uh, hoe coach je nou mensen om het beste uit zichzelf te halen uh, op persoonlijk niveau... Wat we tegenwoordig ook heel veel zien is natuurlijk videovergaderingen in teams. Ja. En uh, een teamvergadering op afstand is toch anders dan dat je met elkaar aan tafel zit. Uh, mensen zijn sneller afgeleid, het is heel makkelijk om even appjes te gaan lezen. Um, Non-verbale communicatie mist, dus wellicht komen boodschappen minder duidelijk naar voren. Ik wil graag het hebben over uh, praktische handvaten, hoe je nou goede uh, uh, meetings organiseert op afstand. Zodat iedereen aligned is. Wat zijn daar nou belangrijke do's en don'ts in? Mijn ervaring is dat, dat je sowieso korter vergadert dus, uh, en ik denk dat dat voor iedereen überhaupt al prettiger is. Dus dat vergaderingen strakker worden uh, en dat je dus van tevoren heel duidelijk afspreekt wat je uit de vergadering gehaald wilt hebben. Dus dat je van tevoren afspreekt dit is wat we willen bereiken mm -hmm. aan het eind van dit overleg en dat je daar dus met elkaar naartoe werkt. Uh, hè, dus je hebt inhoudelijk overleggen waar je dat mee doet. Wij doen bijvoorbeeld ook een uh, dagstart of een weekstart. Mm -hmm. Waarin we gewoon ook even een rondje maken hoe gaat het met iedereen. En wij bespreken bijvoorbeeld één keer in de week uh, de LPG met het team. En dat doen we in een half uurtje. Dat deden we eigenlijk al Heel veel je helpt wat de LPG is? Ja, LPG gaat natuurlijk over gas en over energie. Ah, ja. Maar de, de L staat voor Lessons Learned. Wat heb je afgewek, afgelopen week geleerd? En dat is ook belangrijk, hè? want daar kan je successen in delen met elkaar. Mm -hmm. Maar ook leden waar je tegenaan bent gelopen, waar, waar je iets mee hebt gedaan. Dus daar moet je ook van tevoren even over nadenken. De P gaat over planning. Wat ga je deze week doen? Uh, en dan zie je vaak dat mensen zeggen, oh, maar als je daarmee bezig gaat, kan ik daarmee helpen. Hè? Dus mensen vinden elkaar daar ook in. En de geest had altijd over gezondheid, dus hoe gaat het nou echt met je? Ja. Wij zijn maar een klein team, dus niet te vergelijken. Maar wij doen met 17 mensen, in een half uurtje bespreken we dat altijd al één keer in de week. Uh, en dat soort structuren helpt ook uh, om, om op een andere manier met elkaar verbinding te maken. Waardoor je ook in vergaderingen daar makkelijker op terug kan komen en veel efficiënter kunt werken. Maar dat vraagt tegelijkertijd ook wel heel veel van de leidinggevende, want die moet wel die structuur aanbrengen. Zeker. En uh, zorgen dat, dat de agenda-setting helder is. Dus. Nou ja, de vraag is natuurlijk of dat allemaal bij die leidinggevende moet liggen. Mm -hmm. Want je hebt een heel team, dus je kan ook in je team kijken wie kan welke rol goed oppakken. Uh, dus ook daarin zou ik zeggen, kijk uh, wat het beste past bij mensen. Als je het hebt over het beste uit mensen halen, uh, leidinggevende moet ook stoppen met te bedenken... ik moet het allemaal gaan regelen voor mijn team. Dus Delegeren. zet het team aan. Delegeren. Hoe is dat... Bij jouw persoonlijke situatie geregeld. Hoe zorg jij ervoor dat die vergaderingen op afstand in de teams goed georganiseerd zijn? Nou, wij werken ook met een dagstart. Uh, uh, niet zozeer bij HR hebben we het. Uh, in eerste instantie hebben we elke dag een HR-call gehad, want mm -hmm. er gebeurde natuurlijk heel ja. veel. De uh, ene situatie tuimelde over de andere situatie. Dat hebben we nu net even wat, wat minder gedaan om het inderdaad relevant te houden. Dus eigenlijk ja. je je cut the crap. Dit is wat we gaan bespreken en daar hebben we zoveel tijd voor en dus wordt dat ook allemaal dan besproken. Dus heel erg Functioneel gericht. Um, in de operatie werken we met dagstarten. We tunen even in in de middag. En daarna ook uh, een, een afsluiting van de dag. van yo, Hoe zijn de dingen gegaan? Dus echt wel heel erg functioneel. Mm -hmm. En daaromheen zijn de een-op-eens om die persoonlijke aandacht te geven. Etcetera. Want de teams zijn net even wat groter. Maar het is heel functioneel. En heel erg een doel van wat gaan we bespreken en welke onderwerpen, zeg maar, die zijn er en, en, en zijn relevant op dit moment. Merk, ook even merk je op dat je bepaalde dingen anders aanvliegt? Omdat als je misschien, dat, dat, er, dat er, als je niet glashelder communiceert wat je verwacht, dat er ruis ontstaat bijvoorbeeld? Ja, dat kan, dat kan zeker. De, de, door de multimediale middelen kan er heel makkelijk ruis ontstaan. Dus het is goed om uh, niet controlevragen te stellen om te controleren, maar omdat iedereen het goed begrijpt. Uh, wat we nu hebben afgesproken, dus om een samenvatting te doen. Maar dat is eigenlijk niet anders dan in een normale wereld als je met elkaar in een meeting zit. Oké, okay, dit hebben we toch afgesproken, tik, tik, tik, tik. Ja. Uh, en dat is nu ook, dit, dat is nu ook zo. Dus, ik denk dat we niet moeten denken dat het nu in één keer helemaal totaal anders zou moeten. Het enige wat je mist is dat hele sociale contact en dat echt uh, even goed met elkaar afstemmen wat er nou eigenlijk bedoeld wordt. En daar heb je natuurlijk wel uh, uh, gespreksvoeringstechnieken voor, om dat te achterhalen en om zeker te weten dat iedereen op dezelfde pagina zit. Um, dus ja, het is niet anders dan anders, behalve door het schermpje. Maar die controlevragen, dat staat volgens mij ook in jouw boek genoemd, Goni. Dat je ja. uh, dus je team vaak moet vragen of ze hebben begrepen wat je aan het zeggen bent, Klopt dat? Ja, kijk, heel veel leidinggevenden die doen dat door buiten op de werkvloer. Als mensen aan het werk zijn, door te zien wat ja. mensen aan het doen zijn, dan weet je buiten, dat, dat heb je niet. Ja. Dus je zult van tevoren veel beter moeten afstemmen of een opdracht helder is. Uh, maar en dat, hè, dat is en een, hoe doe je dat? Uh, door vooraf duidelijke afspraken te maken. Precies wat jij zei, zit je op diezelfde pagina, heb je het over hetzelfde... Uh, uh, en, en er zijn de randvoorwaarden waar een, een oplossing aan moet voldoen voor iedereen helder. En uh, dat is niet alleen iets van voor de leidinggever, maar ook voor de medewerker. En die moet ook kritisch zijn en pas ja zeggen als een opdracht helemaal duidelijk is. En heel vaak willen mensen graag het beste doen, dus die zijn geneigd om heel snel ja te zeggen. Maar dan eigenlijk het gewoon nog niet helemaal helder te hebben. Uh, dus, dus het is ook iets waar je allebei aan moet werken om ervoor te zorgen dat mensen ook kritische vragen stellen voordat ze aan de slag gaan. Vragen van jou? De kijker. Ik kijk weer naar Eveline. Ja, um, een best wel moeilijke vraag denk ik van Marco Edens. Die wil graag weten hoe je onzekerheid over baan behoudt. Vooral voor medewerkers natuurlijk met tijdelijke contracten op dit moment. Ja, hoe je dat managt. Ja, nou ja, goede vraag Marco. Dank je wel daarvoor. Ik denk dat het een goede vraag is ook voor jou om te beantwoorden. Ja. Medewerkers met tijdelijke contracten, er is überhaupt veel onzekerheid in de markt. Het is lastig waarschijnlijk om een algemeen antwoord op te geven. Ja. Maar ja, verwachtingsmanagement is natuurlijk wel een, een, een, een thema wat je daarin kunt aanstippen. Ja, zeker. Om te beginnen de, uh, hebben we natuurlijk uh, meerdere crises gehad en overleefd. Dus uh, aan elke crisis is een einde. Dus dat is zeg maar uh, even uh, gezegd hebbend. Ja, naar regen komt um, schijn. Is... Absoluut. Um, maar deze crisis is wel net even wat anders gezien de gezondheidscomponent daarbij. Um, en daarbij de grilligheid daarin. Het is niet heel erg langdurig te overzien wat er gebeurt. Dus ik kan me voorstellen dat de onzekerheid gecreëerd wordt... omdat er niet direct uitspraken worden gedaan over bepaalde tijdcontracten... omdat er, uh, omdat er een grilligheid zit in deze crisis. Uh, dus wat, je, wat er dan het enige is om te doen, is daar transparant in te zijn. Waarom kiezen we ervoor om een maand van tevoren wel of niet door te gaan met iemand? Uh, en waarom? Uh, waarom kies, voor, kiezen we ervoor om die route te verkiezen? Uh, dus het, het waarom daarachter zo goed mogelijk en zo transparant mogelijk proberen het uit te leggen. Um, onzekerheid is, uh, is heel vervelend. En zeker als je ook thuis werkt en niet in een omgeving zit waar je bepaalde dingen kan toetsen, um, komt uh, ook wel angst bij kijken van hoe nu verder. Mm -hmm. uh, dan is het, het enige wat je als leidinggevende kan doen om. Um, de afhankelijkheid um, die er wellicht gecreëerd wordt door het medewerker zelf, om die om te turnen naar een onafhankelijkheid. Je bent iemand die iets kan, talenten heeft. Dit is niet het enige wat er is in de wereld. Laten we het even wat breder bekijken. En ik snap dat sommige mensen daar helemaal geen oren naar hebben, omdat dit is wat nu speelt. Maar om daar wel een gesprek over te voeren. Goni, heb je daar nog een uh, remark op? Ja, wat, wat denk ik helpt is bij mensen, met mensen inderdaad dat perspectief wat langer weg te zetten en te kijken wat, wat de toekomst uiteindelijk gaat brengen. En misschien ook met mensen te kijken, wat kan je juist nu, hè, dus als mensen ook ruimte hebben, ontwikkelen en leren, zodat je voorbereid bent op wat hierna komt. Ja. Ja, dus zo veel mooie online ook. platforms waar je je skills in kan ja, halen. Ja. Uh, maar kijk daarmee. Het uh, is makkelijker gezegd hè, dan gedaan, want ik kan me het heel goed voorstellen dat, dat, dat die onzekerheid, uh, dat, dat je aan deze remarkt weinig hebt als je in zo'n dergelijke situatie mm -hmm. zit. Um, vanuit een organisatie uh, probeer zo transparant mogelijk te zijn, zo, uh, zo veel mogelijk te communiceren daarover. Um, Hoe doe je dat? Wat, wat zijn middelen die, daar, die jullie daarvoor inzetten? Jullie hebben webinars gehouden, ja, dat weet ik toevallig. Ja, nou dat. Een uh, Ask Me Anything aan het MT. Uh, we hebben uh, daarin uh, met onze VM-laag, dus de vestigingsmanagers uh, die op de vestigingen zitten, mm -hmm. hebben we calls gehad met, uh, met Ineke, onze CEO en Peter, de CFO, om het financiële en HR-plaatje en zo uit te leggen van wat gebeurt er nou eigenlijk in de organisatie. Waarom, uh, en dat is even inhoudelijk, waarom een nauw aanspraak wel of niet. Uh, wat gebeurt er nou precies in je organisatie waardoor er bepaalde keuzes worden gemaakt zodat middelmanagementlaag dat begrijpt en dat ze vragen kunnen stellen. Uh, dus zoveel mogelijk vragen uit de organisatie te kunnen beantwoorden. Um, dat doe je ook in kleinere uh, groepen, dus op uh, afdelingsniveau om dat uh, uit te leggen. Mm -hmm. Dus zoveel mogelijk het perspectief neer te leggen wat er nu gaande is en wat mensen daar zelf ook mee kunnen. Een vraagstuk wat daar aan gelieerd is, ook een stukje bereikbaarheid van, van, van leidinggevende. Zeker. En dus de spiraal waar we daar een beetje in zitten, merk ik bij veel mensen in de markt, is uh, dat nou, je, je bent toch al veel thuis nog aan het werk bent. Dat betekent ook dat de work-life balans door elkaar begint te ja. lopen. Mensen uh, ook vaak in de avonduren en weekenden uh, nog aan het werk zijn, en daarom dus ook communiceren met mensen. Uh, maar daardoor kan natuurlijk ook een soort van, van, van verwachting ontstaan... Dat, dat mensen maar altijd bereikbaar zijn en moeten zijn. Hoe werkt dat voor leidinggevenden? Hoe, hoe, hoe moet je dat afkaderen? Nee, ik heb uh, toevallig bij een van de klanten heb ik alle leidinggevenden gebeld... ook om te horen hoe gaat het. En wat ik merk, die zijn gewoon 24 uur willen ze bereikbaar zijn. Ja. Dat is niet oké, okay, want dat hou je niet lang vol. Dus het is ontzettend gaaf dat ze zo uh, betrokken zijn... en zo goed voor hun mensen willen zorgen. Uh, maar je kan niet alles op je schouders nemen, dus het is ook belangrijk daarin dat je dat verdeelt. Dus dat je of met een buddy systeem werkt in je team of met subteams, als je een groot team hebt. Zodat mensen ook zorg hebben onderling voor elkaar. Uh, of dat je misschien een spreekuur plant, uh, dat je op een bepaald tijdstip wel bereikbaar bent. Want anders kan het zijn dat hè, de ene zegt: uh, Ik heb kinderen, dus uh, smiddags werk ik niet en ik ga s'avonds. Dat jij zegt: Oh, maar dan kunnen we s'avonds wel bellen. En voor jou vervagen die grenzen dan compleet. Mm -hmm. Dus je zult daar ook je eigen grenzen in moeten zoeken en bespreken met je team wat voor iedereen werkt. Ja, en tegelijkertijd kan het ook veel verwachtingen scheppen naar je medewerkers toe. Als jij s'avonds nog reageert, dan kunnen ze ook niet zeggen. Dat, dat moet ik dan ook doen. Ja, ja. Wat ja. ook wellicht een ja. ongezonde werksituatie is. Ja, en blijven. normaal hè, zie je eigenlijk al dat uh, mensen die thuis werken, die willen graag laten zien dat ze echt wel goed werken. Ja. Dus die gaan altijd overcompenseren. Uh, dus ik heb ook al een organisatie gehad die zeiden van wij gingen zo hard nu iedereen thuis zit. Mensen zijn zo hard aan het werk dat, dat uh, we gaan veel te snel. Het is gewoon niet normaal. Dus die zijn een tandje terug gaan, gaan werken. Mm -hmm. En die zeiden, zes uur per dag is voldoende. Want daarmee kunnen we eigenlijk doen wat we op kantoor in acht uur deden. Dat is ook wel een interessanter vind ja. ik. Om te kijken, wat zegt dat nou voor hierna? Ja. Uh, maar het is wel goed om kritisch te kijken. En uh, ja, dat harder hoeft natuurlijk helemaal niet. Het moet wel gezond blijven. Volgens mij bij veel Zweedse bedrijven ook al het geval. Ja. Hè, dat zesuurige werkweek ja. schijnt gezonder te zijn. Vragen van jou, de kijker. Eveline. Ja, ik heb nog een... Um... Een praktische en een beetje IT-achtige vraag van Laura Wammes. Die zegt, mijn team is nagenoeg digibate en heeft ook onvoldoende faciliteiten om uh, online te werken. Maar zelf kan ze dat wel, volledig. Hoe dicht ik de kloof? Vraagt ze. Dat is een leuke vraag voor Goddy. Dankjewel Laura. Hoe uh, dicht je de kloof als je uh, als een zeer digital savvy persoon met alle tools voor handen werkt met mensen die dat nog niet zo? Goed, ja, ik denk ja, jullie dat... in huren natuurlijk. Dat is, uh, ja, dat, dat kan. Hoor. <laughs> wij, kunnen, wij kunnen zeker helpen daarbij. Nee, ik denk kleine stapjes. Dus, dus hè, kijk, Wat ik altijd denk is met technologie wil je natuurlijk even, dat je mensen niet overlaat met van alles en nog wat. Maar dat ze het ook leuk gaan vinden. Ja. Uh, dus dat vind ik belangrijk. Dus je moet gaan zoeken naar waar zitten die haakjes, Dat mensen ook lol in gaan hebben. Want dan gaan mensen ook wel zelf verder ontdekken. Hoe kan je mensen enthousiasmeren voor de tools bedoel je? Ja, dus als je iets kleins pakt waar je direct profijt van hebt met z'n allen. Uh, dan worden mensen ook wel nieuwsgierig naar andere dingen. Dus, dus start met iets kleins waar mensen nu direct baat bij hebben. En, en ga vandaar met elkaar ontdekken. Uh, en ik snap dat dat lastig is, hè, want het is nu van niets naar alles voor sommige organisaties, voor sommige teams. Uh, maar ja, als je dus alles in één keer doet, dan uh, uh, ja, raken mensen helemaal uh, overdonderd daardoor. Dus doe het in kleine stapjes en maak keuzes in wat je wel gaat doen en wat nog niet. Precies, en uh, als individu kan je natuurlijk wel gebruik maken van de. Voordelen, dat die... Zeker, nee, ik denk wel dat het helpt als je als leidinggever het goede voorbeeld geeft. Dus als, jij, als je het zelf lastig vindt, ja, dan heb je daar wel, wel een uitdaging in. Want je zult wel ook zelf, hè, als je het zelf doet, uh, dan helpt dat wel. Wat ook helpt, is dat je goede afspraken maakt. Uh, ...over wat gebruik je nou waarvoor? He, soms zien mensen, zijn er zijn zoveel applicaties die gebruikt kunnen worden... ...maar wat gebruiken we nou eigenlijk waarvoor en met welke prioriteit? Zodat dat mensen ook het gevoel hebben van, hé, het is wel duidelijk, notities doen we daar... ...vergaderen doen we daar en samenwerken aan documenten doen we daar... ...en ik hoef niet ook nog eens uh, dat te doen, want ik zie wel... Wat, ...sommige wat organisaties zitten van alles daarin. aan. Want ik kan me voorstellen dat er, is een, er zijn heel veel oplossingen... Je, alleen voor videovergaderen hebben we mij al een, een, een, een ruim dozijn aan, aan keuzes die we kunnen maken. Hoe bepaal je nou wat voor jou een goede tool is? Eh, vaak zie je natuurlijk dat er in een organisatie een standaard is. Hè? Dus, eh, veel bedrijven zitten op Google of op Microsoft. Eh, dus gebruik dan die tooling en kijk daar binnen wat er kan. Uh, uh, en breidt dat dan langzamerhand uit. Ik zie bijvoorbeeld bij, bij Microsoft dat sommige organisaties alleen het vergaderen... en het conversatiestuk aan hebben gezet, mm -hmm. terwijl er nog een wereld achter zit. Dus ik hoop echt wel dat we daar ook straks op gaan doorpakken... dat mensen ook echt slim met die technologie gaan werken. Ja, dat zou mooi zijn. Mooie vraag. Nog een vraag van jou als kijker. Uh, er zijn een aantal vragen nog binnengekomen, toch nog eventjes over de balans. ...die je kan aanhouden tussen de mens en de prestatie. Er zijn mensen die zich afvragen... Um, ...hoe zorg je dat die focus op die KPIs wel blijft... ...want er zijn mensen die merken dat dat op afstand afneemt. En er zijn ook mensen die zich juist afvragen... ...ja, hoe pak ik dat nou aan dat ik niet alleen maar op prestaties uh, stuur? Dat is een goede vraag. Uh, ja, de, de, de, de, de, de, de prestatievraag, de KPIs-vraag... De ...hoe hou je op afstand grip op de output... Door grip te houden op je vertrouwen in mensen. Dus vertrouwen is en blijft de basis? Dat, voor mij wel. Um, en natuurlijk, je hebt afspraken. Dus vertrouwen gaat ook met verantwoordelijkheid nemen. Uh, medewerkers hebben natuurlijk een verantwoordelijkheid voor hun functie of voor de werkzaamheden die, mo die ze moeten uitvoeren. Um, en als leidinggevende heb je het vertrouwen dat dat gebeurt. En dat je faciliteert wanneer het, wanneer het lastig wordt voor iemand. dat je mm -hmm. iemand kan helpen. Um, ik denk dat, uh, dat het, wat we net ook al bespraken, heel erg belangrijk is dat je van tevoren afspreekt wat, wat je van mensen verwacht. En dat er begrip is voor situaties in, uh, in huis. Wat, wat mm -hmm. waar we net ook al over bestraken. Ja, heel veel mensen hebben jonge kinderen. Uh, hebben die kinderopvang. Uh, hebben homeschooling. Uh, uh, iedereen is een soort van uh, verdeeld over dertig uh, stukjes. En uh, dan ga jij ook nog als manager een uh, KPI-verfilment verwachten. Ja, dat kan niet. Punt. Dus gaan we kijken naar hoe kunnen, wat kunnen we wel doen. Dus het is... Um, uh, wat kun je wel samen nog bewerkstelligen? En dat er een afname is van je fulfillment van je KPIs. Uh, dat is denk ik, als je, als je het hebt over de groep met uh, kinderen thuis en uh, homeschooling, dat is misschien wel evident. En uh, hoe kunnen we kijken naar hoe we dat samen kunnen oplossen? Alleen louter sturen en drukken op KPI's is echt. micromanagement is sowieso. Daar ben, ben ik helemaal een soort van allergisch voor. Is slecht idee, maar nu al helemaal. En is het nog handig om die, die, die, die, die verwachtingen die je dan wel hebt, of die aangepaste KPI's misschien. Je, je moet ze uitspreken, maar ja. is het ook nog handig om die ergens vast te leggen? Ja, zeker. Wij werken met een, uh, een performance-cyclus waarin iedereen mm -hmm. weet wat hij moet doen. Um, dus het is zeker uh, goed om dat vast te leggen. Eigenlijk de usual business, zoals het altijd gaat, dat je daar gewoon mee aan de slag gaat. Ja. Alleen heb begrip en vertrouwen, wat uh, Goni net ook al zei, heb vertrouwen dat mensen heel graag willen laten zien wat ze aan het doen zijn omdat ze op afstand zitten. Mm -hmm. Dus zorg ook dat je, dat, dat, dat je niet uh, mensen over de kop werkt omdat je graag bepaalde dingen wil zien. Uh, heb begrip daarop en vertrouwen dat in de, inderdaad de intentie van mensen is om zo goed mogelijk hun best te doen om dat te behalen. Maar soms lukt het gewoon niet, dan moeten we ze helpen toch? Dat is ook een functie van je, van je als manager. Ja, en, en Gonny, als je als bedrijf dat nog niet had, dus je, je deed veel op basis van je liep even bij iemand langs en uh, je zei van nou dit en dit gaan we deze week doen. Uh, dat je dat nu in één keer misschien wel wil vastleggen ergens in een document, kan dat misschien nog overkomen als een soort wantrouwen? Ja, ja, zeker als je dat niet gewend bent in de organisatie, dan uh, kan het zijn. En uh, zeker als je ja. dat gaat controleren, snap mm -hmm. dan snap ik dat wel. Uh, terwijl ik denk, uh, als je het met elkaar doet, dus ik geloof ook heel erg in, in het als team uh, te doen, uh, dan, dan voelt dat anders en kun je met elkaar, met elkaar bedenken, oké, okay, welke doelen zijn dat dan? Wat gaan we afspreken daarin? Uh, en dat je dat ook met elkaar vastlegt, dan is het ook weer niet alleen maar iets van die leidinggevende. Maar dan is het echt verantwoordelijkheid wat je met elkaar doet, omdat je gewoon op afstand helden wilt hebben. Waar is iemand mee bezig ja. en wat willen we eind van deze week? Hè, maak het ook weer klein. bereikt hebben met elkaar. Is het dan handiger om dat vanuit je rol als leidinggevende één op één af te stemmen? Of is, moet je het dan juist misschien beter in de groep gooien? Dat je nou, met elkaar afstemt? Ik, ik, zou het, ik zou het in de groep gooien, dat je met elkaar afstemt. Dat je zegt, hey, dit is ons plan, dat gaan we doen. En dat je met elkaar gaat kijken, wie, wie kan het beste welke rol, welk stukje oppakken. Mm -hmm. en dus het liefst dat je dat deelt. In sommige gevallen hè, wil je misschien aanvullend dat één op één nog afstemmen. Of als je merkt, van, nee, misschien is het niet helemaal duidelijk. Of, of zijn er vragen over, dan kun je dat natuurlijk ook nog één op één doen. Uh, maar ik zou daar wel een mix in zoeken. Maar die één-op-één-afstemming is sowieso natuurlijk ontzettend belangrijk. Dat je gewoon ook goed weet wat voor situatie zitten mensen in. En dat je kijkt wat, wat heb jij nu nodig om het goed te doen. Maar laat het ook aan mensen zelf. Want mensen kunnen het zelf echt wel goed bedenken. Nog een vraag van de kijker. Ik heb eigenlijk meer een vervolgvraag. Dat gaat over die KPI's. Dus dat je de KPI's kan bijstellen. Mm -hmm. um, in de comments wordt dan wel gezegd: ja, dat. Kan je wel willen, maar de opdrachtgever die verwacht wel dat ik die KPI's vervul. Hebben jullie een tip? Een tip? Nou, eigenlijk wat Groeny net zei: uh, vele handen maken licht werk. Dus dat je het in team gooit. En dat. De KPIs wil misschien niet zeggen dat per persoon zeg maar, het wordt gehaald... maar dat we wel met het team de KPIs van de opdrachtgever kunnen halen. Uh, dus uh, wat er uh, meer op tafel ligt, maak het bespreekbaar. Ga niet uh, lopen micromanagen, van dit moet... en de, waarom heb je dat je in een verantwoordingachtige structuur komt... want dat is heel onveilig, maar dat je het in de open in de groep gooit... van jongens, dit moeten we bewerkstelligen voor de opdrachtgever. Hoe gaan we dat doen? En als we dat in ons eigen team niet voor elkaar krijgen, misschien is er een, een, een, een gelijk team waar, waar het misschien wat rustiger is, waar we hulp voor kunnen vragen. Dus ik, ik geloof daar heel erg in dat uh, vele handen licht werk maken daarin. Ja, we waren laatst bij Avos voor ook een webinar en daar hebben ze een soort van hulphub georganiseerd. Uh, daar kunnen mensen inderdaad gewoon voor het hele bedrijf de ja. vragen stellen en iedereen die net een beetje wat meer tijd om handen heeft... Kan aanbieden om, om in te springen? Voor nou, een mooi ja, voorbeeld. Nou, ja. voorbeeld. Dat soort voorbeelden hebben wij ook binnen de organisatie. Dat er soms werk wat stil komt te liggen, dat uh, bij marketing wel uh, een aantal werkzaamheden nog gedaan moeten worden. Uh, dat er dus mensen daar gaan helpen. Of dat er op het tenderdesk geholpen wordt vanuit een finance hoek. Dus dat als, als daar als daar mogelijkheid voor is, gooi het open. Merk je ook daarom, sorry, God, ik kom er zo. Uh, merk je daarom ook dat misschien de organisatie meer samen is gaan werken, dat er meer saamhorigheid is gekomen? Ja, ik denk het wel. Ik ben echt mega trots op, was ik al op dit bedrijf, maar nu nog meer. Dat we onder zoveel druk worden heel veel dingen vloeibaar en vallen ook wel wat grenzen weg om te denken, ja, dit was mijn eilandje. Nou, er zijn in één keer, in één dag heel veel bruggen gebouwd, zeg maar. Ja, dat denk ik wel. Mooi. Ja. ja, ja wat ik denk, mensen willen wel helpen. Het ja, zit gewoon in onze aard. Ja. Alleen als je maar weet waarmee. Dus hé, ik kan moeilijk tegen jou zeggen, joh, ik uh, ga Waarom van alles je aanbieden, <laughs> ja. uh, maar als jij een vraag hebt, dan wil ik graag helpen. Dus, dus dat vraag en aanbod, dat bij elkaar brengen hè? en als je daar oplossingen voor zoekt, dat helpt natuurlijk enorm. Wat voor, ja. wat voor tools zijn daar, wat, wat heb jij gezien in de praktijk, want je doet veel met digitale transformatie, dus je ziet allerlei bedrijven die dit soort vraagstukken uh, hebben en willen oplossen. Wat voor tools? Zou je daarvoor dan aanraden? Nou ja, je ziet bijvoorbeeld dat sommige organisaties hebben, hadden al of hebben een social internet of gebruiken mm -hmm. Yammer. Wat soms wel jammer wordt, wordt genoemd, wat ik heel jammer vind. Ja. Want dat werkt heel goed om vraag en aanbod te matchen. Dus er zijn natuurlijk zoveel mogelijkheden die vaak al beschikbaar zijn... waar je dat wel mee kan doen en wat je misschien nog niet zo gebruikt. Hè. Uh, dus, dus kijk naar, naar wat je hebt als landschap eigenlijk... en kijk wat daarin al mogelijk is om dat voor elkaar te krijgen. Uh, en vraag het ook, ook binnen, binnen de organisatie van, hé, hey, wat hebben we? Uh, maar het helpt enorm als je iets maakt en als je het ook stimuleert dat mensen uh, dingen gaan aanbieden en elkaar gaan helpen daarin. Want ook dat, die samenhorigheid dat is wel wat ik enorm herken en dat zie ik ook bij al onze klanten. Uh, dat, dat mensen dat met elkaar willen doen en met elkaar door deze periode heen willen komen. Uh, uh, en dat maakt ook dat het teamgevoel er, er vaak ook is en dat je dit soort dingen kan oppakken. Ik kijk even naar Eveline, hoe we in de tijd zitten. Uh, we zijn op uh, 40 minuten zitten we. 40 minuten. Nou, we, hebben we, nog, hebben uh, we hebben nog 20 minuten. Laten we daarom uh, aftappen met. een vraag. Hebben we nog wat binnengekregen? We hebben heel veel binnengekregen. Kijk, dat is uh, mooi er, om speelt, te horen. Uh, er speelt aardig wat. Um, Lotte Jansen die um, zegt de component crisismanagement is in mijn werk zo groot dat het bijna al mijn tijd opslokt. En uh, ik merk dat mijn team daardoor in de wachtstand komt. Hoe kan ik ze toch betrokken houden? Dat is een mooie vraag. Je bent zo ongelooflijk druk met brandjes blussen, ja. dat je misschien ook een beetje uh, de tijd verliest om je medewerkers mee te krijgen. Ja. Tijd creëren, zou ik zeggen. En dat klinkt makkelijker dan het is. Maar even een paar stappen terug om straks een paar stappen voorwaarts te gaan... Uh, en dat uh, klinkt nog steeds onnatuurlijk. Uh, dat besef ik me heel goed. Maar ik denk wel dat het belangrijk is dat uh, Lotte staande blijft. Want ja, uh, die heeft zeker. een belangrijke functie. Uh, zo uit, uit de comments te, uh, te halen. Dus dan is het belangrijk dat zij goed voor zichzelf zorgt. Uh, voordat ze zeg maar, voor het team ook kan zorgen. Dus een paar stappen achteruit om uit te leggen waar het mee bezig is. En ook hulp te vragen. Dat Lotte zelf aan leidinggevende hulp vraagt. Om te zeggen, ja, er ligt te veel crisismanagement nu op... Mijn bordje waardoor ik niet eens de informatie kan overbrengen naar mijn eigen team want dat is natuurlijk belangrijk want daar zit ook weer een uitvoercomponent in eh, en ook weer dat is een rimpel effect dus als ja. zij het bij zich houdt met welke reden dan ook omdat het niet anders kan ja dan wordt dat alleen maar groter en dan kun je wachten tot het verkeerd gaat. Ik kan me ook voorstellen dat het een benauwd gevoel geeft als je uh, tot over je oren in het werk zit en je hebt het idee dat je er niet meer uitkomt. In hoeverre uh, moet je dat ook delen met je teamgenoten? Nou, ik zou dat delen. Ja, gewoon Punt. open eerlijk ja. zeggen ja. van jongens, ik kom er even niet uit. Ja, uh, je bent ook een mens en als leidinggevende ben je niet alwetend, uh, almighty. Uh, um, ik heb ook niet alle antwoorden, dat zeg ik ook af en toe tegen mijn team. Ja, ik weet het ook even niet. We moeten even, even alle variabelen moeten weer op tafel, even herschikken. Uh, misschien moet ik er een nachtje over slapen, misschien moet ik slapen. Slaap is belangrijk, ja. um, om het weer even helder perspectief uh, te hebben. Ik denk dat het heel belangrijk is als leidinggevende om te zeggen... dat je soms ook niet het hoofd hebt geboden aan het probleem op dit moment... omdat het een hele gekke, uitzonderlijke situatie is. En dat we dat met z'n allen moeten doen. Dus hoezo zou je jezelf niet kwetsbaar opstellen daarin? Ja, dat is wel mooi, want ik denk als je dat doet... dan gaat je team jou ook helpen. Ja. Hè, dus als haar team in de wachtstand zit, dan is dat is natuurlijk hartstikke na. Want dan heb je het gevoel dat je heel hard zelf moet rollen... En jouw team zit te wachten tot jij iets gaat vragen. Ja. Dat als je het bespreekbaar maakt, heb je kans dat mensen in je team jou gaan helpen om samen tot de oplossing te komen. Ja. Dus ik hoop dat dat dan ook lukt. Ja. Ik heb ook veel ondernemers gesproken die, uh, die zeggen van ja, zeker in crisistijd is het ook best wel een beetje een eenzaam beroep. Uh, je kan wel een aantal dingen delen met je team, maar misschien ook niet al je zorgen die je hebt. Uh, en dat is misschien wel een mooie vervolgvraag. Hoe eerlijk moet je zijn over je zorgen? Want het kan natuurlijk ook veel onrust veroorzaken op de werkvloer. Als je, zegt van, nou ja, als je denkt in je achterhoofd, van, nou, de tent staat in de fik, ik weet ook niet hoe we hieruit komen. Dus hoe transparant moet je daarin zijn? Nou, ik denk dat transparantie ontzettend belangrijk ja. is, maar je moet ook een plan hebben. Uh, dus mensen moeten wel het gevoel hebben dat je ook wel hebt nagedacht. Of dat je met elkaar gaat nadenken, hoe gaan we hier komen? Als je, als je zelf denkt, ik ben lam geslagen, ik weet echt niet wat ik moet doen en je gaat dat overdragen dan heb je het effect dat iedereen dat op dezelfde manier gaat doen... en dat je gaat zitten wachten met elkaar. Ja, dat is natuurlijk niet heel handig. Dus ik denk ook niet zo ondernemers eigen. Dus ik denk, en voor le veel leidinggevenden ook, dat je, dat je wel moet kijken van... oké, okay, dit is het, ik kan het ook delen, maar we gaan wel met elkaar die kant op bewegen... en we gaan stapjes zetten en we weten niet alles wat op ons pad gaat komen. Dus we gaan leren, we gaan ontdekken en we doen dat met z'n allen. En dat is denk ik wel belangrijk, dat je dat vertrouwen geeft. Dus je kan, je kan wel je zorgen uiten als je maar die stip op de horizon aangeeft. Ja, ja. Heb je, ja. ja, je dat ook Ja, dat herken ik wel. En die sippen op de horizon, die kan ook veranderen. En dat is een beetje lastig in deze situatie. Ja, het is een moving target. Uh, ja, je kan, uh, inderdaad. Alle, uh, ja, kan ja. alle kanten op. Dus het, het bijstellen van je plan is daarin ook uh, belangrijk. En om dat ook te communiceren. En uh, onderschatten mensen niet. Mensen zijn slim hè? mensen zien wat er gebeurt. En uh, dus uh, om daar mooi weer te gaan zitten spelen terwijl je tent in de fik staat, is niet een heel erg goed idee. Nee. Dus onder, onder, onder, ja. ondervind het gewoon en, en, en vertel het. Het ook, maar heb wel inderdaad een stip op, op de horizon, ook al is het, zeg maar, moving target wat je net mooi zegt, um, uh, uh, dat er een plan is, dat er een richting wordt aangegeven. Um, maar mensen voelen natuurlijk aan alle kanten als klanten weglopen, of weet ik veel in welke business de mensen zitten die hier naar kijken, uh, dat het slecht gaat met het bedrijf. Dus dat hoef je ook niet uh, onder stoelen of banken te steken. Nou, we hebben veel vragen binnengekregen, dus we gaan er gewoon leuk. Nog een paar beantwoorden, Eveline. Ja, net weer een interessante van Job de Leeuw. Hoe kun je corrigerende gesprekken in deze tijd het beste laten overkomen? Ah, corrigerende gesprekken. Het gaat niet helemaal zoals je wil bij mensen. Je wil ze een beetje nudgen de kant op waar je ze wel wil, graag wil hebben. Hoe kan je dat het beste doen? Uh, Gonny, misschien gaan we bij jou bij de theorie beginnen. Ja, nee, voor dat soort gesprekken is denk ik gewoon belangrijk dat je wel uh, duidelijkheid creëert. Dus dat je, hè, dus je aangeeft waar het gesprek over gaat. Dat iemand misschien van tevoren erover na kan denken. Dat je vragen stelt. Hè. Dus dat je de duidelijkheid en structuur van zo'n gesprek helpt. Mm -hmm. Wat volgens mij ook belangrijk voor dit soort gesprekken is dat je het goede moment kiest. Uh, want uh, als jij aan de keukentafel zit en er zitten twee kinderen naast je met schoolwerk bezig, is dat niet helemaal een handige timing. Ja. Dus als leidinggevende zul je ook echt moeten afstemmen. Goh, ik wil wat dingen met je bespreken. Laten we even kijken wat een rustig moment is. En misschien is de vrijdagmiddag vlak voordat het weekend ingaat ook niet het beste nee, moment nee. ervoor. Dus, dus kijken echt samen wat een goed moment is om, om zo'n gesprek te hebben. Uh, en check aan het eind van het gesprek ook hoe dat is gegaan. Dus wat het, wat het effect ervan geweest is op de ander. Dus, dus die metacommunicatie ja. uh, over het proces, die wordt nog belangrijker. Want het kan natuurlijk ook best wel hard overkomen. Op het moment dat je elkaar niet in de ogen kan aankijken... Uh, helemaal als het misschien nog wordt aangevuld met een mailtje... waar het eventjes nog even netjes onder elkaar geschreven staat. Ja, maar ook dan kun je dat aankondigen. En uh, hé, dat aankijken, ja, daar maak in ieder geval altijd een videocall van, zodat je elkaar wel kan zien. Mm -hmm. uh, en, en stem ook af op elkaar. En, en, uh, en kijk ook echt goed, let ook echt goed op wat het doet met de ander. Uh, dat kun je er echt wel uithalen en daar kun je natuurlijk op inspelen. Ja, je kunt ook een pauze inlassen als dat nodig is, mm -hmm. uh, uh, even weer een glaasje water of wat dan ook halen. Dus neem daar ook de, de tijd en de ruimte voor en zorg dus dat je dat op een goed moment doet. Hoe belangrijk is de sandwich daar nog bij? Ik heb hem altijd van way back nog gehoord. Dus je, je begint met een uh, compliment, je geeft een beetje uh, feedback over hoe het beter kan. En eindig toch nog even met een complimentje. Is dat een totaal achterhaalde theorie? Ja, ik vind die centralized altijd een beetje ingewikkeld. Die zou je dus wel kunnen doen. Dus we hebben een presentatie gehad en we gaan daarna weg. En we zeggen, oh nou, het ging goed. Wat ja. kan nog beter? Ja. Uh, dus dan is die prima. Maar als het echt gaat om feedback, dan voelt het voor mij altijd een beetje als een cadeautje. Met een strik eromheen zit echt iets heel onaardigs in. Okay. Dus, dus als je iets hebt te melden wat, wat uh, gewoon een lastig boodschap is, doe gewoon die boodschap. En pak hem niet mooi in, want dat voelt... Dat voelt gewoon niet eerlijk. Hoe eens. ervaar jij dit? Nou, eens uh, als, het, uh, als er feedback is die er gegeven moet worden om beter te kunnen presteren of beter te kunnen, uh, te kunnen werken, moet die gewoon gegeven worden. En zie ik, ik zie hem eigenlijk niet zo heel erg anders dan, dan in de normale wereld, wat de normale wereld dan ook nu mogen zijn. Dat Dat vind je het anders, voelt het anders dan als je, je nou het echt, echt rechtstreeks in iemands... Uh, uh, aan tafel kan zeggen. Natuurlijk, dat, dan voel je veel meer en voel je veel meer wat er gebeurt met, uh, met, de andre, met de andere persoon. Maar dit soort gesprekken bereid je altijd voor. Kies je een goed moment? Uh, heb je een boodschap te vertellen? Het doel van het gesprek wordt helder gemaakt bij de medewerker. Waar gaat het over? Er is kans om ook nog even wat meer uh, in een conversatie te zeggen. Uh, om een verbetering op te zetten. Want alles gaat erom om het te verbeteren. Het is niet om iemand af te Precies. fakkelen. Ja. Dus het is om te kijken naar uh, hoe kunnen we samen, wederom dit beter maken. En daarvoor is die feedback nodig om te geven. Is het ook nodig om dat te herhalen? Ja, de ik denk het wel. Dus dat, je, dat het niet alleen maar is om uh, yeah. kritiek, maar dat het een heeft om ja, je bent uiteindelijk, als leidinggevende ben je, is, ben je de schakel in het team. Dus als jij niet uh, de kunst kan verstaan om dat op een goede manier zeg maar, met je medewerker bespreekbaar te maken, om iemand beter te maken, zodat je het hele team-effort beter maakt. Uh -huh. um, ja, je bent niet wederom degene die alles weet en zegt hoe het moet. Je bent een onderdeel van dat team, dus je moet het faciliteren. Ik vond het een hele mooie vraag, dankjewel daarvoor. Super relevant. Even. Hier. Nog minstens zo'n mooie vraag, denk ik, is um, van Annie Wijnhout. Die hoort dat medewerkers handvatten missen om mentaal gezond te blijven. Mm. En dat het risico op een burn-out daarmee best uh, ja, groot wordt. En zij vraagt zich af hoe jullie daarmee omgaan. Ah, dat is een, ja, we hebben een, een stukje mentale gezondheid. Zeker nu die work-life-balans dwars door elkaar heen. R ja, rent. <hast> hoe, uh, hoe zorg je ervoor dat mensen daar dan toch de rust en ruimte te nemen om ook die afstand weer te nemen tot het werk? Nou, ik denk dat er sowieso uh, een aantal uh, facetten aanwezig zijn om gezond te blijven. En is dat je uh, moet slapen, moet bewegen, gezond moet eten. Maar dat er ook in deze fase, in deze gekke fase, een structuur in je dag heel belangrijk is. Dat je een begin hebt, maar dat je ook een afsluiting hebt van je werkdag, om het maar zo te zeggen. En als daar nou wel of geen telefoontje in de avond door, heb jij nog een beslissing over om dat wel of niet te nemen? Sommige mensen die gaan er heel ver in. die doen echt andere kleding aan. Hè. Die, die, die trekken een jasje aan als ze aan het werk zijn en doen hem weer uit. Het schijnt ook een wetenschappelijke theorie ja. te zijn dat dat helpt voor je hersenen. Ja. Heb je zelf dingen die je wel en niet doet om in en uit die werkmodus te komen? Nee, ik zit wel een beetje in de groep die gewoon hier net zei van ja, ik ben altijd bereikbaar en ik wil alles wel goed doen. En merk bij mezelf ook dat dat soms niet houdbaar is en dat ik denk oké, okay, 4 en 5 mei heb ik even vrij en moet ik afstand nemen. Afstand nemen is heel erg gezond om goede beslissingen te nemen. Um, dus nee, ik heb niet een specifieke uh, structuur, maar wel een structuur in de zin dat ik met mijn team een call heb, dat ik hier ben, dat we die shift wat ik net vertelde in het begin van het gesprek hebben. Dus dat is voor mij de structuur die werkt. Um, dus vind voor jouzelf ook een structuur die werkt en, en stel kleine doelen, dus maak het niet al te groot voor jezelf. Daarnaast, daar hadden we het in het voorbereidende gesprekje ook wel even over, volg niet alle social media over ja. welke ellende er allemaal nu gaande is. En, want er zijn ook zoveel experts uh, op de markt die heel veel conflicterende dingen zeggen. De een die zegt dit en de ander zegt dat en dat strookt allemaal niet met elkaar. Je zit, uh, je wil heel graag bijdragen aan, aan je organisatie. Je zit in je eentje of met twee personen of met je gezin aan de keukentafel in het werk. Dus het stressniveau wordt heel hoog. Dus maak het klein voor jezelf ook. Maak het behapbaar. Ja, dus je zit ook niet de hele dag door op social media te kijken nee, wat nee. Trump nu weer heeft geroepen. Nou, dat in de heb ik natuurlijk wel gezien. Uh, wat hij heeft geroepen, uh, onvoorstelbaar. Maar goed, uh, uh, voor mij zijn er, uh, is het gezinsleven nu heel hectisch met, mm -hmm. een, met een tweeling van twee jaar. Uh, dus. Mijn gezette momenten zijn, ik volg het RIVM, de website en ik kijk het acht uur journaal, heel oud -truttig. Maar dat zijn mijn twee momenten op de dag dat ik uh, word geïnformeerd over de huidige status van uh, de situatie die er nu speelt. Ja, Anders kun je de hele dag door informatie tot je krijgt waar je toch geen invloed op hebt natuurlijk. Nee, maar het beïnvloed je wel. Ja. Uh, heel erg. Dus da daardoor, uh, als je een aantal dingen, dus het bewegen en ook al is het alleen maar even een wandelingetje rond het blok of uh, wat, wat de beperkingen die er nu zijn opgelegd. Uh, slapen, uh, goed gezond eten, goed voor jezelf zorgen uh, um, en maak het kleiner allemaal voor jezelf. Gonnie, zijn er ook digitale tools beschikbaar om uh, je medewerkers ook mentaal fit te houden? En, en, uh, sowieso is het handig wat mensen hebben, bijvoorbeeld als je thuis werkt en je zit aan je keukentafel... ...zet die spullen aan het eind van de dag ook echt weg. Dus dat het weer je huis wordt en niet meer je kantoor is. Mm -hmm. Ik had ja? van de week iemand die zat in haar slaapkamer te werken. Ik zei, slaap je dan wel lekker? Ja. Want dan, dat is een rare combinatie. Dus zorg ervoor dat de tafel met die pc of die laptop aan het eind van de dag ook weg is. Dat helpt denk ik, want anders is dat nog ingewikkelder. Mm -hmm. Uh, ja, een van de dingen die, die, die ik wel eens adviseer om te gebruiken is de Pomodoro-techniek. Mm -hmm. De Pomodoro-techniek zorgt ervoor dat je in blokjes van 25 minuten werkt. Uh, er is ook een app voor op je telefoon, maar je kunt ook gewoon een kookwekker pakken ja. die je zet. En de grap ervan is dat je werkt 25 minuten en daarna moet je 5 minuten pauze houden. Ja. 25 minuten is heel kort. Uh, ik gebruik het zelf al zoals ik thuis heb. Het is echt heel kort. 25 minuten is zo om. Ja. Maar die pauze daarna die zorgt er wel voor dat je aan het eind van de dag ook nog fit bent. Dus na vier van die pomodoros, vier keer 25 minuten, hou je wat langere pauze. Ga je dus ook echt even iets anders doen. Dus niet ook weer op je telefoon of, of, of aan ja. het werk. Maar de bedoeling is dat je echt even wegloopt. En ik zeg ook vaak tegen mensen, ja, zorg ervoor dat je die, uh, hè, als je boven een werkkamer hebt, dat je wel elke keer beneden een kopje thee of koffie haalt, dat je niet die pot meeneemt dat je nooit op hoeft te staan. Maar mensen hebben ook niet allemaal thuis een goede werkplek. Uh, dus beweging en variatie daarin is ontzettend belangrijk. Ja, we hadden gisteren uh, ook een webinar met Mark Tegelaar, die is expert op het gebied van productiviteit. Ja. En Focus, die zei ook inderdaad, je moet dan niet in zo'n pauzemomentje weer je telefoon gaan pakken nee. en appjes lezen en je collega's gaan, uh, gaan, uh, gaan, uh, gaan, uh, gaan tweeten over wat er allemaal speelt. In. Ja. Helemaal. Ja, even, en ik denk ook wel hè, dat het ook is, je kunt ook niet de hele dag online zijn. Uh, sommige mensen zitten, en zeker leidinggevenden zitten de hele dag in vergadering. Maar je moet ook gewoon aan het werk kunnen. Dus uh, dingen uitzetten en geconstateerd werken, deep work doen, is ook ontzettend belangrijk om dat juist nu wel te doen. Uh, dus, dus dat betekent ook dat je aangeeft in de tools die je hebt, dat je geconstateerd aan het werk bent. En even niet stoortwinst ja. doen. te worden. Ja. Ja. Hoeveel tijd hebben we nog, Eveline? We hebben nog zeven minuten. Nou, dan kunnen we zeker nog twee, drie vragen misschien wel beantwoorden. Dus, uh, ja, zal ik gewoon los. maar van wal steken dan? Um, er is nog een vraag binnengekomen van dames, uh, zien jullie verschil tussen mannelijk en vrouwelijk leiderschap? Verschil tussen mannelijk en vrouwelijk leiderschap? Ja, wie durft zich hier aan te bellen? <lacht> Jij? <lacht> oh jee, ik heb zo weer heel veel haat. Uh, nou, eh. Um... Joh, vind ik een lastige. Jij belt, Je zei net al, je belt veel met je ja. teamgenoten, de ja. meiden noemde je het al. Ja, de meiden, het zijn allemaal meiden bij HR, maar goed, en niet allemaal, maar het team waar ik mee werk zijn allemaal dames. Uh, is er een verschil? Nou ja, goed, dan, kom je, dan belang je denk ik in de, in de, niet zozeer in deze situatie, mannelijk en vrouwelijk, maar misschien uh, los van de situatie de mannelijke en vrouwelijke kenmerken in leiding geven. Mm -hmm. Dan um, nou moet ik zeggen dat binnen ons bedrijf 70% vrouw is. Dus ook op leiderschapsposities uh, zitten heel veel dames. Ja, vrouwelijk CEO. Fantastisch. Dat ook. Um, dus uh, ik vind hem lastig te beantwoorden. Of ik daar nu een heel groot verschil in zie in deze, in deze, in deze situatie en in deze crisissituatie. Um, wat we aansporen is, uh, mannelijk of vrouwelijk, maakt niet uit, dus blijf in contact met je medewerkers. En um, vrouwen kletsen wat meer, zijn we gewoon, uh, even, dat is misschien heel impopulair om te zeggen, maar uh, vrouwen hebben wetenschappelijk gewoon veel meer woorden, gebruiken ze per, per, per dag dan mannen. Uh, dus uh, er wordt wel veel meer gesproken, dus misschien moeten we de mannen wat meer aansporen. Maar ik begeef me nu op best wel heel veel glad ijs, want we hebben ook <lacht> heel veel leuke uh, jongens uh, die leiding geven, die dit heel goed doen. Uh, dus even in generieke zin, um, denk ik dat het misschien daar wel meer aanzetten is om die individuele aandacht uh, te geven. En om heel even die interessevraag te stellen van, joh, hoe is het met je, hoe gaat het, red je het allemaal? Wat zijn nu, even los van de topics die op het werk spelen, main priorities waar je je hoofd over brengt? Ja, herken je dat Gonnie? niet? Is, is dit misschien wel waar het verschil in zit? dat Ja, misschien die... die, die, die, die, die, die, die, die communicatie die niet alleen maar gaat over hè, werk, KPIs, doelen, maar ook wel even vragen van, Joh, hoe gaat het nou thuis eigenlijk? Ja, ik, ik denk dat vrouwen dat wel makkelijker doen wat jij zegt. Hè. Dat kletsen hebben misschien meer, maar ik wil ook niet zo generaliseren. <laughs> nee, ik vind die lastig. ook gewoon lastig. Uh, uh, maar ik, het is nu wel gewoon nodig dat iedereen het meer doet. Ja. Uh, dus als je het van nature niet bent, of je nou man of vrouw bent, uh, dan moet je het wel meer opzoeken nu. Dat is heel belangrijk. Misschien goed om rekening mee te houden. Als je Zeker. zelf niet zo bent ja. dat je er Maar ja, meer het is natuurlijk ook mega ongemakkelijk als, uh, als je een telefoontje krijgt en dan zegt je nou: ja, ik wil eerst even weten hoe het met je is. En dat dan me de naam dus dat moet natuurlijk wel een soort van. Ja, ik ik, authentiek... ik, ik, ik, ik, ik kreeg later ook een appje ja. in een keer van iemand die van hé, hoe is het met je? Ik dacht ook je. Wat, wat, wat moet je? Wat zit hier achter? Hoe ja. kan ik je helpen? Ja, kijk, dat, dat <laughs> maar, is denk ik het allerbelangrijkste, dat het gewoon... Uh, dan een beetje natuurlijk Ja, dat het natuurlijk voelt en dat het, dat het oprecht ook overkomt en niet een tik tik tik Ik heb een boekje gelezen of we een webinar gekeken. En nu denk nou ik ja, en ik, ik denk van. ook, je moet ook kijken naar je team natuurlijk. Dus je hebt ook verschillende mensen in je team. Dus kijk ook wat, wat je team nodig heeft daarin. Mensen zijn gewoon verschillend. Ja. Dus maatwerk is denk ik gewoon sowieso belangrijk. Ja. Evelien. Ja, we zijn alweer denk ik aan de laatste vraag toe, want we hebben nog drie minuten te gaan. Make it count. Kom ja, zeker. Er zijn heel veel vragen op dit onderwerp binnengekomen, dus uh, hier zit veel interesse in. De vraag is, um, hoe zien jullie de vervolgstappen weer voor je als we weer naar kantoor mogen? Hoe ziet het nieuwe normaal eruit? En ik ga hem even wat breder stellen, zodat iedereen antwoord krijgt. Um, moet ik zelf als MT het nieuwe normaal bepalen? Of kan ik dat als gezamenlijke invulling aanpakken? mooie laatste vraag. Er zitten heel veel facetten in. Dit is natuurlijk een stukje kijken naar de toekomst. Waar gaan we heen? Wat wordt het nieuwe normaal? Um, allereerst ben ik benieuwd hoe jullie daar naar kijken. Wat denk je dat er gaat gebeuren? Kijk, we hebben niet allemaal zo'n glazen bol als Ronnie, die we weten van over twee jaar moeten we dit boek uitbrengen. Ja, we hebben moeten heen. even kijken wat ja. we gaan schrijven, in, het toch? Ja, precies. precies, precies uh... moeten, moeten we moeten vooral op jou gefocust zijn. Maar ik ben benieuwd <laughs> hoe jullie hier naar kijken. Uh, en dan sluiten we af inderdaad met, uh, ja, moet je dat een bepalen of niet? Nou, het nieuwe normaal, ja, dat... Is voor mij ook wel een soort van vage begrip. Want het is een verlengstuk. Alles wat je nu meeneemt, wat je nu leert, breng je in de praktijk, zeg maar, nu en later. Ik denk dat um, uh, als ik voor deze organisatie of voor Young Capital spreek... is dat, uh, dat we hebben gezien wat, wat allemaal mogelijk is op afstand. Uh, maar ook hoezeer we elkaar missen. Dus hoe goed en hoe mooi de groepscohesie is binnen het bedrijf. Um, dat we inderdaad uh, tot het besef zijn gekomen... dat het misschien uh, fijn is om video te conferencen... als je heel ver moet rijden voor uh, anderhalf uur. Uh, dus effectiever werken, efficiënter werken... Dus dat, dat, dat nemen we zeker mee. Um, ik denk niet dat het een heel erg andere manier van werken wordt binnen de organisatie die we, die we hier hebben. Um, maar efficiënter dus. Dus meer gebruikmakend, omdat we nu een enorme testcase hebben dat dat heel goed gaat. Um, en op de vraag wil je nu meteen de vraag of we MT benemen? In één keer mee. Ja, in één ja. keer mee. Ik denk dat je heel erg uh, moet kijken wat de behoefte uit je organisatie is en dat je dat samen moet doen. En natuurlijk heb je vanuit een managementteam heb je, uh, bepaalde doelen. Ga je weer formuleren. natuurlijk. die hebben we al geformuleerd, maar ga je als het nieuwe normaal er is, ga je die ook formuleren en ga je kijken waar je weer naartoe wil. Um, maar dat kan niet zonder de mensen die uh, voor het bedrijf werken, dus daar zal je absoluut informatie moeten ophalen. Dus ik zou zeggen samen. Ronnie, het is aan jou de schone taak voor de famous last words hierover. Ja, ik ben het eens samen, want uh, je, ja, en, en het is bij business ook zo uh, verschillend. Het hangt natuurlijk heel erg vanaf wat voor soort bedrijf, wat soort dienstverlening je hebt. Dus daar zul je goed naar moeten kijken en moeten kijken hoe ga je dat doen. Maar ik geloof echt niet meer dat we terug gaan naar in de file staan en uh, uh, traditioneel op kantoor werken. Daar hebben we te lang de ervaring op gedaan dat het ook echt anders kan. Uh, en dat het gewoon veel meer een mix wordt tussen op afstand werken en uh, bij elkaar werken. Want uh, dat contact blijft heel belangrijk. Ja, laten we hopen dat we die files oplossen in elk geval. Zeker. Ja. We zijn hiermee aan het einde gekomen van dit uh, eerste webinar, in de serie uh, die we organiseren vanuit Young Capital samen met uh, MT en Sprout. Ik wil jou ontzettend bedanken voor het kijken, je tijd, aandacht en je vragen. En uh, over twee weken zijn we terug. 8 mei heb ik even uit mijn hoofd. Iets in die trap. We sturen je nog informatie naartoe, schrijf het in je agenda. Uh, want dan gaan we je meer praktische handvatten geven over hè, werken op afstand. Heel erg bedankt voor het kijken voor nu en graag tot de volgende keer.